Overal om je heen kom je media tegen. Je hebt massamedia, bijvoorbeeld de krant, tv en radio. Visuele media, bijvoorbeeld film en fotografie. Digitale media, games, internetsites en virtuele werelden. Maar ook sociale media, netwerken zoals Facebook, TikTok of Snapchat. Het zijn allemaal communicatiemiddelen die informatie, bijvoorbeeld nieuws, overbrengen aan hun publiek. Deze media worden in verschillende vormen verspreid. Tekst, beelden, bijvoorbeeld foto's, audio, podcasts of een geluidsfragment, of video. Soms wordt er aan deze media gesleuteld. In de tekst, de audio, de foto of de video wordt iets veranderd, waardoor het eindresultaat afwijkt van hoe het er eerst uitzag of klonk. Dit noem je ook wel mediamanipulatie. Mediamanipulatie gebeurt vaak met speciale computerprogramma's. Software zoals bijvoorbeeld Photoshop of een appje om je ouder te maken. Misschien heb je dat zelf ook wel eens gedaan. Dan was het vast voor de lol. Maar, mediamanipulatie wordt ook wel gebruikt om dingen anders te laten lijken dan dat ze in werkelijkheid zijn. In tijdschriften bijvoorbeeld worden modellen soms een beetje opgepoetst. Of in reclames. Maar soms wordt mediamanipulatie ook gebruikt om mensen onbewust te beïnvloeden. En dit heeft vaak een voordeel voor degene die de media manipuleert. Ze proberen zo de mening van de kijker, de lezer of de luisteraar te sturen. Deze manipulatie gebeurt dan onbewust, aangezien het publiek niet merkt dat bijvoorbeeld de foto geshopt is. Je kunt zo mensen opzettelijk misleiden en valse informatie verspreiden. Vaak gebeurt dit tijdens of rondom een belangrijke gebeurtenis. Denk bijvoorbeeld aan een verkiezing of een oorlog. Vaak zijn deze fakes best lastig te herkennen. Maar soms ook niet. In deze video heb je ontdekt dat mediamanipulatie het bewerken van beeld, audio, video of tekst is. En dat dit soms gebeurt om mensen te misleiden.